Ik heb de laatste tijd wat meer aandacht besteed aan het onderwerp Over de Grid en uh, dit is weer zo eentje in het kader daarvan. Ik had de vorige keer een zonnepanelcontrole die ik recent gekocht heb. Die ga ik binnenkort ook inzetten. En dit is iets anders. Dat kun je voor 15 à 20 euro kopen via de bekende Chinese website. Het ziet er een beetje uit als een voeding, maar dat is het dus niet helemaal. Want er zit nog wat extra's aan. Dit is een uh, handbediende oplader. <laughs> Met uh, twee USB aansluitingen en twee uh, schakelbare aansluitingen. Die kun je schakelen tussen 3, 6, 3, 5, 6, 9, 12 en 15 volt. Ik denk niet dat het gestabiliseerd is. Er is ook nergens een vermelding te vinden van uh, hoeveel uh, stroom dat het is. Er staat wel ergens om dat het 20 Watt zou zijn. Um, wat natuurlijk niet onaardig is, wat watt is een fors vermogen vind ik voor, uh, voor handslingeren. Het gaat niet zwaar. Je kunt wel merken dat er een vliegwiel in zit, tenminste dat er een transmissie in zit en dat de dynamo veel sneller draait dan dat je die grote slinger draait. Maar het gaat niet super zwaar ik heb geen idee. Je moet op moeten veertien uur laden. Hè? <laughs> Wat de praktijkwaarde dus. Ik, dat heb ik nog niet geprobeerd. Maar het, is, uh, het was zo goedkoop dat ik denk van nou ja dat laat ik toch komen. Het ziet er toch behoorlijk mooi uit. Mooi kastje. Een handbediende oplader. In de oorlog uh, uh, als knijpkat te koop. Nou ja, dan waren ze wat kleiner en dan kon je er al een zaklamp op laten lopen. Hier kun je toch uh, USB op aansluiten. Ik durf er toch echt niet een apparaat op aan te sluiten. hoor. volgens mij uh, is dat nooit uh, stabiel. Maar ik, ga er, ik ben van plan om nog eens een keer goed te kijken of de spanning die eruit komt schoon is. Ik denk dat het alleen voldoende is om, uh, om accu's mee te laden. Hè. Veel meer, veel verder kom je er niet mee. Maar het is een, uh, een leuk curioosum. Een grappig ding. Hè. Hiermee kun je dus de spanning schakelen. Dat is zo'n zo, zo schuifschakelaar. En dat gaat er om de spanning die hier uitkomt. Maar in geval van nood kun je daar toch... Uh, ja Je hoort dat je powerbank mee opladen. En... Uh, ja, penlijzer denk ik niet. Maar powerbank, uh, dat gaat misschien wel. Als je dan een powerbank hebt die twee uur hebt en er is dan is nog wat te doen. Pak je er dan lekker een kop koffie bij, je zit tv te kijken. Hè? <laughs> de hele avond slingeren. Um, jawel. Nou, ja. leuk item. Dat doen we wel.